En leuk dat je kijkt, Naar deze video zijn we eens in Plopsaland um, en ik sta hier bij het Huis Nubis. en ik kan, geen, uh, ik kan me niet verleiden om er toch in te kunnen. Dus ik ga er even in, jullie zien onderuit, die ik nu ga maken en dan, uh, ja, hoop. Daar zitten we jongens, op Huis Nubis. Daar gaan we. Appetee. En na dit heuveltje gaan we al meteen naar de grote lasering. Dus uh, daar gaan we. 3, 2. Hij blijft cool. Nou, daar zit ik. In de achtbaan. Dit wordt wel de laatste keer. Want ik ben er al vier keer nu al in geweest. Dus ja. Ja, daar gaan we dan. Die krachtige lancering blijft zo goed hè. Appatee. Wat een krachtige lancering. Daar gaan we dan. Hé, hey, hé. Hey. Ja, mijn ouders zijn er ook bij. Achteraan zit ik. Ook wel nieuw. En dan worden we gelanceerd. lanceren. Ik ben hier! Maar die lancering is veel krachtiger dan je denkt. Nou, ondertussen loop ik even naar de wc. Maar er is echt een hele heftige attractie. Nou, niet heftig. Het is ook thuis een kinderattractie. Maar voor kinderen vind ik het echt heel heftig. Het is erg, dan denk je: hoe de wild dit ding? Ik, als het start, nou, je wil niet weten. Dit ding dat hobbelt als één gekke. Dat gaat echt Dat is echt niet normaal hoe hard dat ding gaat. Kijk, ik zie er nu al. Dit zijn zulke snelle, steile heuvels. Maar ik heb even gevraagd of ik eruit hoe heb, dus met mijn chestplate om mag filmen. Dat mag. Ik heb een hand voor om mijn hand. Mag niet. Maar niet getreuzeld. Ik ga gewoon wat ik de wat ik net ook bij de huizen Lubis had gedaan, een gewoon filmen. Ja, en nu is het tijd om van de Piraat uh, waterattractie te gaan. Ik weet niet meer wat voor iets het is. Ja, ik weet wel wat het is. Het is een soort bootjesattractie. Maar ik wil niet precies zeggen de natste attractie van het park. Ja, dat betekent nog wat in later in de video. Maar oké, okay, kijken. Ja, blijf kijken. Ik weet niet je kijkt. Blijf kijken. Ik was echt dat. Haha. Waar nee! Nee! Nee! Nee! Okay. Nee! Nou ik zit in de hangbrug. Ik ben er nog nooit in geweest. Dus ik dacht ik ga er even in. Ik weet ook niet wat hier voor allemaal gaat komen. Oh, dit is die brug. Dus dat. Uh... Oh. was echt een harde knal. Oh, de schrik ik van. Ja, kijk. hallo medebench. Oh, oh, dit ding winkelt. Ik heb hoogste vrees. Kijk, er komt een bootje. Kijk, even kinderen. Ik ga ik even springen? Oh, vind ik in janken. Oeps. Waar kom ik. Oh ja, kinderen zitten op. Oh, dit hele ding wiebelt. Dan ga ik runnen. Oh god. Holdé, holdé, holdé. Oh glijbaan. Oké. Okay. En waar komen we dan? Een stuk teruglopen onder de schip, Ik weet, uh, splashboot of zo, maar je wordt nu zijknapt door die ondersteuningsbanen van Ruiter. Maar ik ga sowieso even daar veel in. Ruiter, blijft toch met nummer 1 achtbaan. Oh, kind geflikkerd. Oeps, oké, oh, daar gaat ja. Je zag hem denk net. Kijk, oh. boos, Oké, Kijk, nee, daar gaat ie. Even kijken of het daar een kindje komt. Nee, niet boeiend ook. En dan zijn we weer waar die begon. Het was niet de moeite waard om hem terug te lopen. We zijn net in een super splash geweest. Ik ben nu al een beetje opgedroogd. Kijk, daar gaat ie hoor. De rijtje even. dus. Ik ga er even filmen. En, uh... Maar er staat dus geen rij, even, dat jullie weten. Meestal staat daar dus al een rij. Nee, nu niet. Ik hoor echt daar iemand schreeuwen. Wie! Het ziet ook zo droog uit eigenlijk, maar het is zo heftig. En die Jojo rol hè? op het begin. Deze Jojo rol, nou, die is zo heft. Ja, nou, niet heft. Ja, nou, ik, ik weet niet. Maar die hangt je en je voelt gewoon echt dat bloed. Stromen achteraan heb je dan wel minder met deze jojo Je kan er zelfs, ja, je kan natuurlijk niet naar iemand gooien. Ja. Maar kijk dan, we gaan er nu in. Daar, daar zitten we dan op Right to Happiness. Mijn lievelings achtbaan. Ja, yep. moet even... Zo, het, uh, je, je moet het leuk vinden. Dat. Point, oh, als je het een strak. We gaan we? Achteruit! Doe die JoJo-rol! Wie wil dan niet? Daar Ja, ja Daar we, jongens. Echt een chaos baantje, um, Ja, het is gewoon een echt een top afbaan. Ja. Daar gaan we. Ik ga expres achteraan, dan vallen in de dan voelt het net alsof je over de kop. Koek... Ja, ga je ook. Maar dan ga je achteruit over de kop. En... of nature has brought you here, and you may rest assured it will not desert you on your ride to happiness after this point your lives will never be the same Church. Dear friends, you have been guided through the energetic maze to this place. You are now but a few steps away from happiness. In a moment, you will experience how nature embraces your inner Okay jongens we zitten on Ride right to Happiness. Hoppy tape. Over the top. Let's go. Daar gaan we jongens heel veel ritjes right to happiness oh hier staat hij. dit is echt een de beste dag van waar ik ooit in ben geweest geen woorden voor, niks kan dit verslaan niks niks echt letterlijk helemaal niks dit dit type achtbaan misschien als ik naar Amerika ga want daar is er ook okay. een, misschien wordt die dan beter denk ik niet, Dit is de meest extreme we gaan nu naar de dino splash dus ja, ik ga op dit moment de meest chanante momenten uit de Dino Splash eruit halen. Dus ja, ik geniet ervan. Ik ga niet de hele video laten zien, want uh, ja. Het is ook, ik zat het met mijn familie in. Dus ja. Oh, ik ben nog nooitje nog geweest. Ja, waar gaan we nou weer eten? Nee. Nee! Onheid. We kunnen wel praten. Nou jongens, daar gaan we de eerste heuveltje omhoog. 用文 Hello. <laughs> Heel veel eigenlijk niet gefilmd. Um, maar uh, het is nu het einde van de dag. Ik heb niet alles kunnen filmen. Ik nog een beetje genieten, van die acht, natuurlijk. Dus vond je deze video leuk? Deel deze iedereen en dan zeg ik later. Oh En ik, ik zei dat ik wil genieten. Ik geniet niet. Ik geniet. Uh, het is niet zo dat als ik ga filmen dat ik dan niet geniet. Maar ik snap wat ik bedoel het heten met een camera. Want het is gewoon niet fijn als je in een pretpark loopt ik kijk in de Efteling is het anders. ik kom daar bijna elke dag, dus het maakt niet echt uit als de dag een beetje daardoor, ja, hoe noem je het, een beetje verandert dan dat het normaal is. ik wil ook nog gewoon um, gewoon normaal door het park kunnen lopen.